Hallo allemaal, een super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier samen met Bij. <laughs> we zijn vandaag dag 2 en we gaan nu ontbijten. Dus <laughs> we me nemen jullie mee. Kijk hoe mooi. Die zon, hier het wel warm. warm. Oké, okay, hoe gaan wij naar beneden? Kies maar. Ik zie helemaal niks. We gaan niks. <laughs> naar beneden. Het hoofd okay, naar beneden. Oké, we gaan de naar beneden. Maar het is er echt al heel mooi. En nu begint het warmer te worden. Want er straks als het ijs We zijn beneden. We zijn twinnies. Iedereen lijkt het Ja, Maar we leggen echt niet bij elkaar. Zo ziet het er hier in de lobby uit. Het is hier super mooi. En Groot. En die gaan we onze ouders zoeken, want ze hebben echt geen idee waar die zitten. Al ja, koud. Dan is er met zijn trui. oké, hoe wij hier aankomen. Yes! zomers. Kijk, er zit hier gewoon nu niemand. Ik hè? Ik weet niet, is het niet, maar. Het lijkt wel zo, ik weet niet. Net terug van het strand of zo. Ja. Iedereen okay. heeft zo'n dans. Zo, ja, weet ik veel. best aan, aan. En ja, wij, wij zo. Oké, okay, dat, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Waar zitten die? We lopen oh, hier we ook al zo. We zijn mensen aan het zoeken. Nee, dat is niet open. Oké, okay, we, gaan, we gaan zoeken. We hebben net lekker ontbeten. Hey. We moesten eerst het restaurant zoeken. We zijn naar het restaurant binnengelopen en toen weer terug uit. Maar we hebben het gevonden en we zitten nu bij het zwembad. Heel mooi, echt hey, nice. En kijk hoe mooi dit uitzicht is. <laughs> het is echt zo mooi uitzicht. En hier staat een plaatje met alles. Maar we zijn op zoek naar een tienerclub en die staat er niet op. Dus dat is irritant. hebben wij. Ja. Dus nu moeten we die gaan zoeken. We hebben er net al gezwommen en nu zijn we foto's aan het maken. Of ja, Nathan is foto's van mij aan het maken. Daar is Nathan. Echt heel leuk. Dus die is die ook op mijn Instagram en dan moeten jullie die zeker bekijken. kijken. Nog een... Dit is mijn Instagram. Een... En Nathan is dus plaats aan het zoeken, die Hoe mooi zijn. Hier, zoals ik daar zo. Oké. Dan zo. Ja. Zo, Nathan weet het allemaal hè? Echt een topfotograaf. Hij heeft een spijker aan het net. Leuke ja? foto's gemaakt, of Nata heeft die gemaakt en die zijn zo mooi. Uh. ik ga nu Spikey zoeken, want. Dat is een hele mooie zwarte kat. En ja, heel. een schattige... jongen. Ja, een jongen. En Nata heeft die naam, die naam Spike genoemd. Hier komt een foto in beeld. Dat uh. is echt een hele, hele, hele schattige kat. Maar we zouden niet weten waar die zou zijn. Want Nathalie heeft die nog laatst gezien bij het drinken. Die was wel drinken. Een zwembad. Bij het Weet Bij het maar nu en... zien we die niet. Nergens. Uh. Het is echt mega, mega groot. Het was een TV. Dus, die wie de Dus, we hebben geen idee waar die wat die zijn. Wat? Waar is die witte duif? Ah, heb je ook een duif in de naam genoemd? Ja. Oh, Welke duif? Dat zijn zoveel duiven. Er was een zwarte duif. Ah. Ja, dan moet je die gaan zoeken. Maar ik denk dat het hier niet gaat zitten. Gaat hij niet eerder daar zitten? Ja, oké. Okay, we zullen een rondje lopen. Kijk, okay, het is echt prachtig. En let niet op het lawaai, om zijn het gaan maaien. En hier loopt Nathan. En er zijn allemaal pallenboompjes. En is dat die duif daar, Nathan? In de boom. Hallo Divi! Divi. Okay, Ik weet niet of jullie dat zien op beeld, maar er zit een duif in die boom. En als toevallig een zwarte duif. Dus u weet, is dat de duif die Nathan bedoelt? Divi! Daar in de boom? Ik weet, ja, waarschijnlijk zien jullie dat niet. Maar wij zien die wel. Ja, ja dat is... En volgens Nathan is dat die duif. Hoe noemt die? Divi. Divi. De duif Divi. Heb jij de waterglijbaan al gezien daar in de verte? Ja. Maar nog niet uitgeprobeerd. Dit is een cactusje. Ja. Uh, ik weet het niet. Kijk, het zijn wel een mooie cactus, hè. Maar ik hoef, ik hoef geen naald zo in mijn handen. zo, Want het zou niet zo chill zijn. Maar het is er echt prachtig. We zijn enkele uurtjes verder en wat hebben we gedaan? Helemaal niks. Echt waar. We hebben alleen gegeten. Maar dat was het ook gewoon. Dat was het. Ja. Het is wel lekker zonnig en warm. Ja, echt Dat waar. Wel en toen geregen, het heeft ook al geregend. Dat was wel irritant. Maar ja, ik weet niet wat we kunnen zeggen. Ik heb ja. ja, we hebben nog gespeeld. We hebben nog niet zoveel gedaan, dus we kunnen ook niet veel vertellen wat we hebben gedaan. We hebben net lekker gegeten en de, onder... de, zon, begint... de zon begint onder te gaan. Dus we kunnen de zonsondergang zien. Echt ik zal het even kijkersen. laten zien. Kijk hoe mooi die zon is. Echt prachtig. En net heeft Spike gevonden, dus schattige kat. Dus we gaan die nu ja, zoeken terug opnieuw hè. Als Al er nog uit. Ik hoop van hel. Het is echt zo zo mooi. We zijn aan het wandelen naar het voetbalveld slash um, tennisveld. Want die heb ik ook nog niet aan je laten zien. En die, en die ziet er zo uit. Ja, er zijn nu heel veel kindjes op. Want zo ziet hij er dus uit. Wat is er? En wat is het? Dit is er Spike niet. Ja. Oké, oh, nee, nee, nee, nee. kijk hoe groot die kever is. Dit is Spike. Dit is Spike, oké. Okay? Dit is Spike. Goede Spike, kever. Oké, okay, maar waar ah, is top, Spike? Ja, waar is Spike? Ligt hij in het dus, gras? Nee, ik zag die hier zitten. Maar bij de zwembad, daar moeten we stil zijn, hè? want uh, dat is een rustig zwemmat. Ik zo. Oh. Nou, Ik zie Spike je toch niet? Ik ja, je? het he? de de de Ah, daarachter. En daarachter, zo. Oké, okay. we lopen door het petangveld. Ops, hier zie, zo. Ja, hier zat hij heel netjes. Die, die uh, zat, die zat ik, zie, ik zie hem niet, Nathan. Uh, die zat zo. Hier. Spakje, waar ben je? Zo. Ja, maar hij is er niet meer. Ja, hij. Hey, beter als je hij hebt. Maar okay. als geen bed zie. Hallo allemaal, we zijn even verder. Ik wil u laten dus. Het nee, is... Nog maar 9 uur s'avonds. Maar ik heb niks meer te doen vandaag. Of we gaan waarschijnlijk niet meer veel doen. Dus dan misschien gaan we naar de karaoke. Ja, misschien gaan we naar de karaoke. Daar zit bij. Maar ja, dat is niet zo interessant om te filmen. Dat was het alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Het was misschien een korte video. Maar echt veel doen we hier ook niet. Dan chillen en zo. En eten. <lacht> en niet Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei. Ik was vergeten te zeggen dat we het lekker hebben gegeten, dus hier komen nog wat video's van het Buffet.